Nou, wij staan vooral voor burgerbetrokkenheid. En burgerbetrokkenheid, niet alleen de mensen erbij betrekken, maar ook de mensen eigenaar laten zijn van hun wijk. Van alles wat er in hun buurt gebeurt. Wij zeggen altijd, de deskundigheid zit daar. Zij weten het beste wat ze met hun wijk willen. Zij weten ook het beste wat de oplossingen zijn vaak voor problemen, want daar hebben ze al lang over nagedacht. Vraag het die burger voordat je zelf plannen gaat bedenken op het gemeentehuis.